Ik ben Jan Peters, ik ben sinds uh, een jaar in uh, pensioen ja, en het is uh, zo, uh, sinds ik in pensioen ben heb ik het nog drukker dan voorheen. Ik woon momenteel in de Weeshof. maar uh, dat is een prachtige groene wijk uh, in het zuiden van Nijmegen. Nou, uh, de uitvalswegen, dat je vlug buiten Nijmegen bent, dat was ook een van de dingen waarom, ik, uh, waarom wij ik zijn vertrokken vanaf Tollenstraat. Ik vind het prettig en wezenlijk om daar te wonen, omdat je daar tussen het groen woont, vlakbij Vogelsang. Uh, je hebt daar uh, best veel winkels in de, in, in, de, in de buurt zitten, in verschillende wijkcentra. Ik voel me verbonden aan Nijmegen omdat ik geboren en getogen ben in Nijmegen Oost. Ik zit overal bij. Ik zit onder andere bij NEC, doe ik wat aantal dingen. Ik, uh, ik zit bij Orion in de organisatie Wolking Voetbal kom op beleefdheid leeftijd en dan moet je toch wel blijven bewegen, dus dat is heel belangrijk. Nijmegen vind ik een bruisende stad. Het heeft in feite alles wat het, de grote steden in het westen ook hebben. Alleen het onderscheidt zich door, de, door vooral de natuur om, eromheen. Ja, ook de, de binnenstad is uh, helaas door het bombardement wel gedeeltelijk verwoest. Maar er is toch nog een groot gedeelte overgebleven waar je kan zien dat hoe Nijmegen vroeger was. Ook dat vind ik heel belangrijk, de geschiedenis van Nijmegen, en dat spreekt me ook heel erg aan. Dat je overal uh, waar je wilt bij kunt, uh, als je iets voor sport hebt, kun je op sportgebied bijvoorbeeld bij verenigingen je aansluiten. Uh, hou je van dans of van toneel, kun je daarbij aansluiten. Met andere woorden, er zijn ontzettend veel mogelijkheden. Om je als Nijmegenaar te ontplooien. Dat we ten opzichte van Arnhem een stuk begonnen zijn. Uh, veel gasvrijer gemiddeld. Uh, dat mensen hier altijd het gevoel kunnen hebben dat ze ernstig terecht kunnen met hun vragen. Dat we een, een betere infrastructuur krijgen dan het huidige. Ik vind op dit moment dat Nijmegen niet op de goede weg is, door alles te gaan versmallen. Meer verdraagzaamheid tussen de mensen. Maar dat is niet alleen op middellange termijn, dat is in het algemeen. Eh, dus eh, ik merk dat de tegenstellingen wat groter worden. De, de kloof arm-rijk dat die ook weer toeneemt. En dat, uh, dat gun ik niemand, dus uh, ik hoop dat iedereen het uh, goed heeft. Ik ben politiek bewust. Ik hoop niet dat we hier te veel partijen eh, krijgen. En die dit dan die is toch? Maar dat houdt ook in dat je steeds meer verschillende eh, eilandjes krijgt. En dat het moeilijk is om bepaalde dingen die jij zelf graag wilt hebben, dat die erdoor doorkomen. Ik wil met jou in Nijmegen zijn.